zo, het is rustig nu. ja man. hey, uh, hoe zou je het vinden als je volgende week vrijdag uh, bij me komt barbecueën? barbecue lekker, heb je pils? ja <laughs> sowieso. Nou, maar uh, ik heb misschien nog iets. moet je even kijken. maar anders nog kom 10? ik. ja, dan kan ik je pilt drinken toen natuurlijk nee, veel pils. Maar dan kom je ervoor toch wel even barbecue Ja, ja, ja, ja, Ik heb liever pils, Nee, kom al. <laughs> 32.02, RT ja. 32.02. Geen bericht. Blijf luisteren, 32.08, RT 32.08. u zegt het? Graag bij dat rio 1 te plaatsen richting de Park Zou een man aan het kosten zijn met een motor. Hier zijn ook kinderen aan het spelen, persoon rijdt redelijk asociaal. De persoon rijdt op een zilverkleurige crossmotor. de persoon heeft een zwart le uh, leren jasje aan en een grijze broek. Oké, okay, ja, is begrepen, ik ben onderweg. Dat is ontvangen, bedankt. En uit. Uh, Wim, uh, pak hem maar gelijk hier links. Links? Ja. Oeh, oh. sorry. Ja. Ik zal even niet alles erop gooien, dan hebben we geen eterdaad meer. Nee, was even voor het drukke stuk. Recht door, recht door. Even kijken, blijf maar gewoon recht gaan Naar rechts zit een beetje te twijfelen, gaan we? Ja. Wil je hem in park, Ja, positief. Ga maar door. Yes, recht door. Naar boven? Nou nee, ja. Nee, pak hem maar rechts. Het is altijd druk hier boven. Ja. Ga maar door. Ja. Hoe lang is het nog? Het is nog wel een stukje rij, hoor. Ja, gooi maar alles eropje. Ja, ja, ja, wat gaan we doen? Ja. Ja, precies. Uh, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. hier uh, is ze, rechtdoor. En dan gaan we hier links. Hier zo? Ja. Het verkeer is vandaag niet wakker. Nee, het, het, het, het schiet niet lekker op, nee. Hij door? Yes, rechtdoor. Even kijken hoor. Eerste afslag zeker. Ja, eerste eraf. Ja. Ik geloof dat het groen me vast hangt. Dat is geloof ik met deze de Turan. dat groen, steeds aan, het aan, verliest. Waar ja, Staat hij nog steeds aan? Ja, hij gaat niet meer uit joh. Oh. Oké, okay, uh, even kijken. kijk. Ja, rechtsop. Hij ah, zit... Huh? Ja, rechtdoor. Is dat wat voorheen het Park heette? Of Ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Hier einde links? Ja. Nou ah, ja even hier rechts hè? ja links ja, ja, of... vrij dan uh, moet je hier rechts oh even kijken hier links hier zo in zou... dit park ja het zou hier moeten zijn uh... zet blauw maar even uit hmm even kijken hoor ja, oh daar pakken... hoezo ah oh, joh Waar gaat hij heen? Ja. Waar is hij heen? Waar gaat hij heen? Ja, omdraaien, omdraaien, omdraaien. Ja. Zie je uh, uh, de ja. straat op? Ja, ja, ja. Rijd door. Even kijken hoor, hier wat rustiger. Hij ging hierheen, uh, ik zie hem niet meer. Hier rechts. Ik heb Wacht even hoor. Uh... Hij is weer achter ons, achter ons, achter ons. Ik zie hem, ik zie hem. Ja? Ik weet niet of hij me gehoord heeft, maar... En dan? Ik zie hem. Ja hij is hier al recht... ja ik zie hem hier rechts Ah, ah daar, ja ik ga alles maar aan Stop vooraan Rechts op uh, geloof ik Ja rechts Hij is wel door hoor Ja joh 3208 08, 32 02 gezet. Geen bericht uh, wat is het element van het gauw waar jullie naar achter zaten? Ja, hij had een. Uh, hij zat op een grijze motor, ik zie het niet zo goed. Hierzo, hierzo. Oh ja, ik zie hem, ik zie hem. Ja, okay. ja, ja, we hebben zich, kom maar. Goed, kom maar aan. Goedendag, ik wil gaan rijwijs zien. Hoezo? Uh, nou, de reden waarom je uh, zo absurd rijdt. Absurd? Ik sta ja, hier heb... naar de hele tijd. Nou, we zouden ja. je net stoppen vriend. We trappen niet Nee. Ja, geef je rijwijs maar. Is dus bij deze ingevoerd. Artikel 5, gevaarlijk rijgedrag. Nou, dan mag je het eerst bewijzen, vriend. Nou, we hoeven helemaal niks te bewijzen. Wij hoeven alleen te constateren, meneer. Dus u moet gewoon doen aan de vordering die mijn collega doet. Gewoon rij bij stonen. Nou. Hé, hey, blijven staan, meneer. Hé, hey, staan, staan blijven! Als zij achter vorm te voet. Staan Ach. Onhandig muurtje altijd. Staan blijven! Let op hier roken leggen. Ja, pas op, pas op. We gaan richting snelweg. Hey, staan blijven! Oh... Ik zeg gauw op de taser. Ja. Staan blijven, wordt getased. Hij blijven. Oh, hij is gevallen, hij is gevallen. Pakken, pakken, pakken. Stoppen nu. Grond tegen grond. Lekker. Goed zo. Goed. Je bent bij deze aangehouden. ook gewoon bij één voor een rijwes kunnen blijven, hè? Duidelijk klootzakken. Ja, dat moet je allemaal luisteren. Zo, je hebt mijn conditie wel voor de test gezet, man. Zo. Moet doen. Trek lopen dadelijk. als c 32-02 geef recht uit. Ja, na voetachtervolging, man viel op de grond, we hebben hem wel. Nou, voetachtervolging viel persoon op de grond, u heeft hem ontvangen en genoteerd. Het? Kan jij even um, boeien? Ja, uh, even kijken. Hey, waarvoor had je me bij Zo, het eerst meneer... uh, gestopt? Nou, we kwamen uh, hem tegen bij het park. Wat komt er eentje achteraan gerente? Uh, we kwamen tegen bij het park en hij reed er gewoon echt zeker met 50 door het park heen. En uh, ja, vervolgens uh, zien we hem richting dat tankstation of het was te scheuren. Meneer mag even afstand gaan houden. Hey, van de kant, dankjewel. Meneer even voor u, u bent aangehouden. Uh, u hebt recht om, uh, om te zwijgen. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. U heeft recht op een raadsman. Kan u deze zelf niet betalen dan uh, wordt er eentje toegewezen door ons. Nou, rust. Heeft u dat begrepen? Heeft u dat begrepen? Ik heb niks tegen jou te zeggen. Ja, dat maakt niet uit. Recht op de zwijger Hey, hey! Ja. Hey, hey! Blijf eens, blijf eens, uh, ja. blijf afstand. Kunnen jullie even aftrekken, Ik ja. uh, loop met hem weg. Uh. Mag je hier even hey, blijven, je blijven staan? Ja, blijf je staan? Nee. Mag ik even mijn ID zien? Nee. Jawel, ik bij deze. Okay. Oh, ja een foto van je hoor. Oké. jou ook? Kom maar collega. Ja verloren ook. Ik bedoel van als hij blijft volgen dan gaan we er iets aan doen. Maar, maar goed, waar, we, waar ik was, um, ja, het stopt hij daar, loopt hij snel naar die uh, drankautomaat. En uh, vervolgens zegt hij van ja ik zei het de hele tijd. Ik heb toen. Uh, Zegt naar de voordeling bij deze een ID of een rijbewijs en die was ingenomen, artikel 5. En uh, dat was het niet mee eens. nog strakker. Ja, nog strakker, dan had je hem maar niet moeten weglopen. is stelt je boven ook nog een beetje aan, want die dingen zitten helemaal niet strak. Even kijken hoor. Zal ik anders even nee. snel de auto gaan halen? Ja, kan ja precies ik uh, alsjeblieft. Hou even rekenen met die gozer achter Ja, ja ik, blijf uh, volgen, wacht even. En wat is jouw naam eigenlijk? Heb jij die nou wel bij, je of niet? Wat is jouw naam? Ik vraag het aan jou. En ik vraag het aan jou. Grappig hè? Nou meneer, dan ga ik gewoon uh, bij deze foyer in en dan uh, weet ik het genoeg. Even kijken hoor. Je zit niet aan mijn reet. Ja, bepaal ik zelf wel. Even kijken. Is die ander al weg? Ja, die andere is net... Uh, ik heb hem even gevorderd om... Uh... Welke kant ging die op? Hij ging uh, daar achter de... Achter die apartment of ja Hij is hier huis. de hoek om gegaan. Ja, niet niet hij, terug richting uh, de motor. Volgens mij niet. Ik zag daar net uh, het steegje lopen, dus ik okay. denk dat hij daar nog staat. Kun jij anders even naar die motor alvast gaan? Dan kunnen we en uh, ja. bewaken en eventueel uh, de takelwagen opwachten. Zou jij mij even een lift willen geven naar mijn uh, motor? Zeker. Die staat bij de motor? Meneer, concept? pas op voor je hoofd. Hij oh, gaat toch gaan. Nou, die takel die staat waarschijnlijk voor rode licht daar, hè? weg. Wij ja. gingen Ja kijk maar komt hij al. Komt hij al. Ja. Had jij hem al op zijn rechter gewezen? Ja ik heb hem op zijn rechter gewezen. Hij had het begrepen zegt hij. Hij wil niet met me praten. Kijk dus, uh... hey, zo, open laat ik je zien. Wat zegt hij nou? Ja, niet op reageren. Okay. Hebben we hebben alleen maar aandacht. Ha, daar zijn we weer. Hé, hey. hey. <laughs> ja, wat doe jij nou hier man? Ja, dat is steeds werken, hè? Jullie ook, misschien? Ja. Ja. Hey, uh, even kijken, we hebben hem ingevorderd. Dus uh, als je hem wilt brengen naar het politiebureau, zal dat helemaal ja, zijn. Ja, als het goed is goed? Is het toch steeds een vorm achter het hek of niet? Ja, precies. Ja, top. Een uh, vrachtwagen geeft als goed is kenteken, dus ik kan er ook zo op rijden. Mooi man. Wij rijden er ook die, die richting op, we moeten een verdachte afleveren en dan uh, misschien zien we ons daar nog. Ja, nee, wij, helemaal goed. Oké, okay, top. Nou, top. 32.02 we voor de 32.08 over. 32.08, u zegt het? Uh, heeft u toevallig zicht op de verdachte, uh, andere verdachte over? Positief, ik zit op dit moment achter. Ik laat ja, de doorgeven. Ja, ik zie jullie uh, rijden. Even. Ik blijf even volgen totdat jij erbij bent. Ja, wij uh, hebben wel een verdachte achterin, dus we kunnen niet heel veel. Eh, Oké, okay, nou dan uh, ik het al. Toppie. Nou, ik hoop dat hij uh, er niet vandoor gaat. Tot zo, hè. Hé, fijn het man. Ja, tot zo, man.